Ben jij zelfstandig ondernemer zoals een adviseur, coach of trainer en heb je een iPhone als smartphone of heb je soms een Samsung of heb je een iPad? Weet je dat je daar ook heel gemakkelijk video's mee maakt? Hoi, ik ben Noortje Jamaat van Verdienen met Video en ik leer succesvolle coaches, trainers en adviseurs hoe ze zelf video's maken om zo beter zichtbaar te worden op internet en gemakkelijker klanten te krijgen. Om je vast op weg te helpen, heb ik een iPhone video shoplijst voor je gemaakt. Hierin ontdek je welke microfoon je het beste gebruikt voor je smartphone video's en welke accessoires nog meer super handig zijn voor het maken van je video's. Klik op de link om de shoplijst direct te krijgen.